We zijn er eens in Efteling. Ja! En we gaan dit keer in de Efteling shop. En er zijn nieuwe dingen gekomen. Maar ik, ik weet zo 1, 2, 3 niet wat er nieuw is. Ja, serieus. Ik heb nog nooit deze i-corontjes gezien. Van Fabula. Ja, ik heb zo'n L ja, van vind leuk. En wat... Dit vind ik ook, hier ergens staat een heel groot bord van de Efteling in. Ja, gebouw. dat vind ik mooi. Dat vond ik echt heel mooi. Kijk. Door die houten. Deze. Yeah. Kijk hoe mooi, echt, echt. echt serieus. Check hoe mooi, Zo toch gewoon mooi. Hey, hier Max en Moritz, hier de Baron, mijn ja, lievelingetje. Nou, nee, ja, of Vliegende Hollanden, maar Vliegende Hollander vliegen staat hier niet ergens tussen. Maar zijn vliegen ze hebben niet te veel met Max en Moritz. Ja, Vliegende Hollanden staat er nog niet tussen. Nee, jammer, Symboliek ja. Slow motion gefilmd, dus uh, dit laat ik niet zien, want dan duurt de video 80 miljoen uur. Nou, ja. Het geluid deed ook niet, dus daarom zien jullie nu wel VATAMORGANA, maar dan zien jullie niks. Ja. Ik uh, heb op een gegeven moment kwam krachtig dat ik in slow motion filmde en daar, toen had ik wel uh, slow motion uitgezet, dus ja, dat kwam na dit. Toen kwam krachtig dat ik die hele binnengedeelte in slow motion had gefilmd, maar ik heb het een beetje doorgespoeld waardoor het Misschien op de snelheid van normaal is. Maar ja, geniet dus van de stille beelden. <lacht> nou, dan zie je zien jullie al. Dat het op slow-mo stond, want misschien kan ik via mijn editprogramma misschien nog doorspoelen, waardoor het misschien nog wat beter is. Ook gewoon de hele attractie lang was slow-mo aan. Gewoon de hele, alles wat ik heb gefilmd, dus dat is best kut. En dan ja, ik mag het even gebruiken. Het woord kut, het is gewoon na het is wel gewoon content maken en dan staat alles op slow-mo. Sponsor nu, shorts, maar hoeft helemaal niet. Je ja. mag wel. Ja, dan mag ik niet Nu heb ik weer Sloma uitgezet, dus dat is wel fijn hè? Ja. Zullen we naar de Baron? Ja, we gaan nu naar de Baron. Hoe lang duurt die nog? Uh, uh, ja, wacht, kan je even deze witte dicht doen? Van mijn gaan... moeder mag ik niet stom. Wat? Maar van mijn moeder mag ik niet Ehm, oh. ja. uh, Maar uh, we gaan naar uh, de Baron. Baron, hè? Ja, de baron. maar de GoPro is leeg, dus hij kan niet filmen. Kan niet filmen. Dan pak ik wel een oude beel, beelden van mijn gezicht in de baron. En misschien nog, uh, want die had ik alsgoed of bij Tim in de video, van de Efteling video, of bij Edie in de Efteling video, had ik gefilmd de rit. Dat was en... bij Tim en bij mij had je, had je zo'n filmpje van het internet. Ja. Oh ja, van het internet. Ja. Van de Efteling die laat ik dan even zien, en dan, ik was er nog eentje vergeten, op het einde wou ik eigenlijk eentje doen van jullie mijn gezicht van zo zien. Wacht, ja zo. Dus die laat ik dan ook meteen zien als ik hem nog heb als beeld, en anders ben ik wel weer een goed excuus. Maar, uh, oh daar komt ie! Oh. Lekker vaartje heeft dat denk ik. Echt hè ja, dat vind ik echt goed. Dus jullie zien niet meer reactie vandaag? De reactie maar je ook leest je lekker voorbereid jongens maar de reactie van ons is vandaag en Hilmes... ik denk dat ik dood ga ja. en hulp misschien ga ja, ik de binnenshow filmen dat kan ja dat kan gewoon. Ja, ja dan ga ik daar nog even praten en soms nog in de warmprijs zo snel mogelijk in je rugtas doen hè krijgen ze landen aan ik krijg naar mij ja ik weet mijn vlog zal altijd nee we weten wie, wie het wel onder het gaat. Ik heb ze daar ook van die kluisjes hebben, echt. Ja, maar waarom op is geld? Ja, dat vind ik wel flauw. Ja, dat, ja dat. maar ik snap het op een van mijn We Even moet wel geld verdienen. Want ja, ze, hebben ja, niet, ze zijn nee, zo ze ze arm. Ze hebben niet enorm veel winkels in de <laughs> Nou, jawel. wel. Uh, niet zo veel als bij Disneyland Parijs. Nee joh. nee ik in ieder huisje een. Maar ik vind die ingang toch echt ook gewoon een deurtje of een raam. Hebben ze bij het, bij de, gewoon het gebouw hebben ze gewoon alles? Alles heeft het Overal waar je ziet, zie je wat. Ja. ja. En de wachtraaien, 80. Ik dacht niet dat de achterkant niet gedecoreerd is. Vanaf hier, 80. Dus stel, vind het, niet het is leuk. net zoals bij de Vliegende Holland, omdat ja, de achterkant ja. helemaal niet gedecoreerd het is. Gewoon een vieze, vieze plaat. Een... Ja, maar we zitten nu in. Ik weet niet of ik het ooit heb gezien, maar de Vliegende Holland is dus van de achterkant gewoon niet dat maakt ook niemand, dat ja, maakt ja, ook ja, niet uit. Oh, geen geen dat Ja, dat ja. stil van die uh, Maar uh, ik ga even in de baron. Ik ga misschien nog veel meer in de wak rijden, maar anders uh, niet.